Royal Air Marok heeft er een periode op zitten met veel langdurige vluchtvertragingen. Op 4 september willen de beveiligers van Schiphol maar liefst 24 uur het werk neerleggen. En er is een bemiddelaar aangesteld in het CAO-conflict tussen de KLM-directie en pilotenvakbond VNV. Het is vandaag donderdag 23 augustus. Ik ben Jasmijn, het is het EU-Claim Nieuws. Al maanden zitten de twee partijen van KLM verwikkeld in een lastig conflict over de cao en werkdruk van de piloten. Volgens de vakbond VNV moet deze per direct omlaag. En KLM geeft aan dat dit niet per direct kan, maar pas wanneer er meer piloten klaar zijn met hun opleiding. Om stakingsacties te voorkomen is er nu een bemiddelaar aangesteld. De pilotenvakbond geeft de bemiddelaar tot 6 september. Als er dan geen akkoord is bereikt, volgen er alsnog acties. Royal Air Maroc heeft er een lastige tijd op zitten. De Marokkaanse vliegtuigmaatschappij moest in augustus al 27 vluchten tussen Marokko en Nederland met een langdurige vertraging uitvoeren. Veel vakantiegangers zijn daarvan de dupe. De problemen zouden komen door defecten aan het ingehuurde toestel voor deze zomer op deze vliegroute. Passagiers die vanaf Amsterdam naar Marokko vlogen met een flinke vertraging, hebben mogelijk recht op een vergoeding tot 400 euro per persoon. Vluchten vanaf Marokko met Royal Air Marok vallen helaas niet onder verordening 261 in 2004. 200.000 passagiers kunnen op 4 september de dupe worden van een grote staking onder beveiligingspersoneel van Schiphol. De vakbonden FNV en CNV willen op 4 september 24 uur lang staken voor hoger loon en betere roosters. De beveiliging vervult een cruciale rol op de Amsterdamse luchthaven en de impact van een staking zal dus ook behoorlijk groot zijn. Een staking van beveiligingspersoneel is een buitengewone omstandigheid. Passagiers hebben helaas geen recht op een vergoeding bij een staking als deze, maar wel op een vervangende vlucht of teruggave van de ticketprijs. Is jouw vlucht te dupe geweest van problemen als vertraging of annulering de laatste tijd? Check je vlucht dan eenvoudig en snel op onze website, euclaim.nl. Bedankt voor het kijken en een fijne dag.